Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de Zoutbeesaal uh, haken. En het is echt een geweldig patroon. Maar ik heb ook hele mooie wol gevonden. En dat is de mixed van uh, de Action. En hier staat op haaknaald 3. Maar ik heb haaknaald nummer 6 gebruikt. Hij haakt heel snel weg het is een heel makkelijk patroon want je begint dus aan deze kant aan de rechterkant ik heb een klein stukje voor gedaan en als je vijf toeren gedaan hebt dan ja dan kan je zelf deze sjaal en de vijf toeren is het begin want toer uh, ja 2 3 en 4 herhaalt zich elke keer dus ik heb dit beginnetje even gemaakt om te laten zien hoe dat het werkt je begint hieronder met lossen en een stokje maar we gaan gewoon haken en ik zal even zeggen wat je nodig hebt en dan uh, moet je gewoon even mee haken en dan uh, kan jij die sjaal ook maken. Je hebt nodig de bol. Dat is de Mixed Action. En ik heb uh, voor deze sjaal ben ik al aan de tweede bol. Maar het ligt er hoe groot je hem wil hebben. Je kan drie bollen kopen, je kan er ook vier kopen. Je hebt nodig haaknaald nummer 6. Een schaartje en een stopnaald, en je begint met een opzetlus, zoals je dat gewend bent, en ik heb ook even een tekeningetje gemaakt. Tekeningetje laat zien dat we hier zijn en we gaan nu 6 lossen maken en een stokje meteen in de eerste losse, dan weer 3 losse en nog een stokje. En dat is toer 1, dus je pakt 6 losse. 4, 5, 6, dan zet je een stokje in de eerste. dan doe je weer 3 lossen en dan zet je weer het stokje in je eerste en nu hebben we toer 1 is al klaar en je houdt die begindraad onderaan dus dit is toer 1 dan gaan we in toer 2 gaan we 3 lossen en 7 stokjes en het achtste stokje bovenop het eerste stokje en weer 7 stokjes en de laatste stokje is de begin voor het laatste stokje of het begin stokje dus we gaan naar toer 2 dat is 3 lossen dan keer je, je werk en het is nog maar een heel klein werkje maar je keert het toch zodat je de waaier aan de bovenkant hebt en je draad aan de onderkant en dan ga je deze openingen gaan we vullen met 7 stokjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en in dit stokje daar moet een stokje bovenop dat wordt het achtste stokje en dan gaan we deze opening weer vullen met 7 stokjes 1 2 3 4 5 6 7, en het stokje ja die kan je in die opening zetten, maar ik zet hem gewoon in die grote lus. Dit is de achtste. Dan gaan we drie lossen doen. Kijk, en dit is toer 2. Je maar zorg dat je dat achtste stokje hierop dat eerste stokje hebt. We gaan we nu naar toer 3. Toer 3. 3 lossen, 3 lossen een stokje een losse en dan zet je op die uh, derde, vierde en het vijfde stokje een stokje een losse en dan gaan we hier boven weer op die beginstok een stokje drie losse een stokje drie losse een stokje Doe 3. Nou drie lossen hebben we gedaan en dan keer je je werk weer en dan zorg je weer dat die draad hier weer onderaan blijft hangen en we moeten nog drie losse en dan zetten we een stokje hier weer in in het eerste dan weer één losse en dan zetten we dan slaan we twee deze tellen we niet mee dan slaan we twee stokjes over en dan zetten we een stokje op het derde een stokje op de vierde en een stokje op de vijfde en dan een losse en dan ga je hier bovenaan zoeken hey hier is die midden en dan pakken we daar een stokje op, drie losse, een stokje en met drie losse en weer een stokje in diezelfde opening is dus de bovenkant kijk en dan ben je met die bovenkant klaar is dus echt zo'n drie hoekje dan weer een losse, dan slaan we weer een 2 stokjes over en dan zetten we op elk stokje weer een stokje dan weer een losse, dan gaan we in die hoek weer, hier die trek je een beetje open, dan zet je een stokje, dan drie losse en dan weer een stokje in die opening en je houdt je draad weer aan de onderkant tenminste je begindraadje dus dat dit altijd bovenaan blijft dan gaan we naar toe 4, toe 4 is hier je begint met 3 lossen en we zorgen dat ja ik heb het niet helemaal netjes getekend want die, die 7 stokjes die moeten in die opening vallen die vallen hier in toe 3 dus we gaan 3 lossen en dan keren we weer het werk Dan hou je die draad aan deze kant en dan gaan we weer zo werken dan gaan we in deze opening 7 stokjes zetten 1 2 drie vier vijf zes zeven dan een losse en nu gaan we op, op even kijken hoor op deze drie daar de middelste van gaan we één stokje zetten één stokje dan een losse en dan gaan we nu weer 7 stokjes in die bovenste opening zetten in die kijk deze lijn moet je aanhouden en die twee moeten gevuld worden elke keer met 7 stokjes niet dat je hierin gaat in die bovenste dus deze lijn waar die draad uit komt hier moet je altijd zorgen dat hier dus nog eens het achtste stokje op komt maar we gaan nu even 7 stokjes in die opening zetten 1 2 3, 4, 5, 6, 7, dan een stokje op het stokje en dan in die volgende opening gaan we weer 7 stokjes maken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan heb je een hele mooie bovenkant hier. Neerleggen. En, en aan deze kant gaan we weer herhalen wat we aan deze kant hebben gedaan. Hè? Dus eerst een losse en dan een stokje en dan gaan we deze opening weer vullen met 7 dus nog een losse dan op in die middelste een stokje dan weer een losse en dan gaan we deze opening weer vullen met 7 stokjes 1, 2, 3, 4, 5 6 7 en voor die kantsteek, ja die zetten we gewoon in die grote opening dus de achtste, dus de kantsteek en dan hebben we toer 4 af, dan gaan we naar 5 dus we gaan 3 lossen pakken we zijn hier geëindigd 3 lossen. en dan gaan we hier weer zo'n mooi veetje maken en dan gaan we op die set van 7 gaan we drie stokjes maken en op die ene gaan we een veetje met 3 lossen tussen zetten en hierboven gaan we weer tussen die 7 gaan we een groepje van 3 een losse nog een losse tussen zie ik ja die staat er Overal bij elk groepje, zet je even een losse en dan gaan we hierboven in weer. Hierboven gaan we mooie ja-openingen maken. Dus toer 5, en als we deze toer klaar hebben, ja, dan is het alleen nog maar herhalen: 1, 2, 3, 3 losse. Je keert je werk, ja. Even kijken hoe ik het uit moet leggen um, je, draad als een, je, je draait hem als een bladzijde om. En nu zit je weer hier en je houdt deze bij je. Dan gaan we deze 7, Of minst nu gaan we weer 3 lossen nog maken en een stokje in het begin, dan een losse. Dan gaan we de twee overslaan en we zetten op de derde een stokje, op de vierde een stokje. En op de vijfde, dan een losse. Dan gaan we op dit enkele stokje een stokje, drie losse, een stokje doen. Stokje, drie losse. En in diezelfde, weer een stokje, dan een losse. Dan slaan we 1-2 stokjes over. En op de derde, een stokje, op de vierde, een stokje. En op de vijfde, dan weer een losse en dan gaan we eventjes de bovenste zoeken want je slaat dan twee stokjes over en dan ga je die die bovenste die is belangrijk dat die doorloopt dus op de bovenste deze gaan we weer een stokje zetten dan drie lossen dan weer een stokje, dan weer drie lossen en weer een stokje en dit allemaal in dezelfde opening dan weer een losse, dan sla je weer twee stokjes over, dan pak je de derde een stokje op de vierde een stokje en op de vijfde een stokje en een losse en dan gaan we op die enkele weer een stokje, 3 lossen en een stokje, een losse, dan 1, 2 sla je over, en dan zet je er weer een stokje op de derde, een stokje op de vierde, en een stokje op de vijfde, een losse. En dan ga je weer even die opening zoeken voor die kant, daar steek je gewoon in. En dan zet je een stokje drie losse en weer een stokje. En dit zijn de toeren die je moet maken. En als je deze eenmaal hebt, dan, ja, dan heb je die, die sjaal zo af, maar je moet er even in komen. Je moet er echt even in komen. Maar dit is dus het patroon. Je gaat in deze weer dadelijk die waaier maken. En dan wijst het zichzelf. Dus we gaan nu weer omhoog werken. Ik ga gewoon nog even mee. Met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan keer je je werk. Dus je draait hem als een blaadje om. Je houdt deze aan de onderkant. En dan ga je deze weer vullen met 7 stokjes. 1. twee, drie, vier, vijf, zes, zeven en een losse en dan gaan we op die drie zetten we een stokje en dat is de herhaling van toer 2, nee van toer 3 sorry van toer 3 ga je het herhalen dus op die 3 zet je er 1 dan weer een losse dan ga je weer hier een waaier maken van 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, dan weer een losse, dan gaan we op die 3 één stokje zetten in de middelste dan weer een losse en dan zijn we hier boven aangekomen en dan moet je even goed kijken wat dit middelste stokje is want dan moet doorlopen en dan zet je in die rechtse opening weer 7 stokjes en in de middelste een stokje op de stokje, dus het is de achtste dan is dit weer de bovenkant als ik de tekening erbij pak dan zie je ook dat we nu weer aan het vullen zijn he? dus je ziet weer gewoon dat we nu met toer 4 zeg maar aan het herhalen zijn dus zo gauw als je die drie stokjes hebt dan zet je er een stokje op en zo herhaalt elke keer toe 3 4 5 zich iedere keer herhaalt het zich en het verspringen gebeurt vanzelf dus we hebben nu dit stokje op de bovenste gezet en dan gaan we nu weer zeven stokjes maken 3 4, 5, 6, 7, dan weer een losse en dan weer een stokje op het groepje van 3 dan weer een losse en in die opening zet je weer 7 stokjes 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, een losse, en op het groepje van 3, 1 stokje, en een losse, en dan gaan we deze weer vullen, met 7 stokjes, en natuurlijk ook de kant, de kantsteek, 2, 3, 4 5 6 7 en omdat je op het einde bent moet je de kant steken bijpakken dus dat is 8 dan weer 3 losse en je keert weer weer is dus met deze steek even doorzetten even kijken van huh, hoe zit dit zit ik wel goed Zit je in de goede opening, maar de kleurloop is zo mooi. Je gaat zo mooi van zacht roze naar donker roze. Dat ik nu nog eventjes met jullie verder wil haken. Dus je slaapt, het is de kantsteek, twee steken over. Je zet er hier weer drie op. Als je die waaier hebt, dan zet je er gewoon elke keer drie op. Dan hoef je niet veel na te denken, hoor want het maakt niet uit welke toer je zit. Dan altijd weer een losse. Dan op die enkele zetten we een stokje drie lossen en weer het stokje in dezelfde dus als je die tegenkomt dan is er gewoon ook gewoon ja daar, ben je, daar raak je aan gewend dan je hebt de baie, weer drie stokjes een losse en op deze enkele Stokje zet je een stokje drie lossen en weer een stokje en weer een losse, en dan zie je de baaien weer sla je er twee over, 1, 2, 3, en zo gauw als je ziet dat je aan de bovenkant hier bent gekomen dan eerst een lossen en dan ga je weer het stokje van het midden zoeken is dus dit stokje en daar moet je dus een stokje 3 lossen het is de bovenkant dan zet je dit middelste stokje weer in hetzelfde 3 lossen en weer een stokje omdat dit de bovenkant is zie je en je ziet al dat de kleur al aan het veranderen is dan een losse dan gaan we weer een twee stokjes overslaan in de derde in de vierde en in de vijfde dan weer een losse dan gaan we naar dit enkele stokje daar zetten we een stokje 3 lossen en een stokje nou ga ik te snel Dan weer een losse. 1, 2 sla je over. Zorg dat je altijd ook die twee lusjes hebt, hè? want dan is het gewoon mooier. En lekker losje zaken. Hier zet je er weer 3 op. En een losse. En dan kom je weer bij die enkele. Nou, dan zet je weer een stokje op. 3 losse en een stokje en een losse en dan komen we in twee overslaan bij de waaier de derde op de vierde een stokje en op de vijfde en weer een losse en dan ga je de hoek zoeken want is de laatste daar zet je een stokje in en drie losse en weer een stokje En als je ziet hoe snel dat je dan een patroontje in te pakken hebt, en ja, ik zal nog één toer mee haken, dus we gaan weer drie lossen en dan draai je je werk zodat je weer hiermee verder kan. Je houdt je draad weer voor je en je gaat deze opening weer vullen met 7 stokjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan een losse en dan kom je hier weer bij 3 uit en 3 betekent een stokje erop en een losse en dan kom je hier weer bij die V uit en dan zet je weer 7 stokjes in. En een losse. En een stokje in de middelste. En een losse en weer zeven stokjes en weer een losse en in de middelste een stokje en een losse en weer hier zijn we aan de bovenkant moet je gewoon goed opletten dat je niet in de verkeerde opening zit dat je hier bovenin zit daar zet je weer 7 stokjes in en de achtste zet je op die middelste stokje dan weer 7 stokjes En een losse, kijk hier zit je al bovenaan. Je ziet hoe snel het gaat, hè? Dat je toch uh, je heb je zo onder de knie. Dan zijn we weer drie. Ik zou deze toer nog even met jullie afmaken, en een losse dan weer in de opening 7 stokjes 2 en als het te snel gaat dan, en dan snap ik ook wel, ik wil met jullie meehaken, maar als het te snel gaat dan kan je hem of langzamer zetten of je zet hem even stop dit is 4 5 6 7 en een losse. En hier weer een stokje op. En weer een losse. Oh. Dan weer zeven stokjes. Vier. 7 en een losse en op die drie stokjes zet je een stokje en weer een losse en we zijn dan weer aan de onderkant aangekomen of aan de ja onderkant dan weer hier 7 stokjes in 1 2 3 4, 5, 6, 7 en omdat je onderaan bent aangekomen nog de achtste, dat is de kantsteken en we zijn nu op het einde van dit filmpje en ik wens jullie heel veel haakplezier en ik hoop duim omhoog uh, als je het leuk vindt en uh, ja dan kan je gewoon echt een hele mooie sjaal maken met mooi garen en uh, ja ik, uh, ik zou zeggen ja dit is het einde van het filmpje vindt jammer want uh, ik, ga, ik ga graag door maar uh, ik zou zeggen klik op mijn foto voor te abonneren en dan komen er nog heel veel leuke nieuwe filmpjes aan en tot de volgende film